Hé, hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Kom maar, Joyce! Ja, nu gaat Joyce rennen. Hé, hey, Joyce! Kom maar, Joyce! Goed zo, Joyce! Nu komen die struiken in de weg. Dat is een beetje jammer altijd. Misschien dat ze daar hem naar boven laat. Daar is Joyce. Dat is Annabel hè? Ja. Ja, want Roosje durft het best wel niet. Ja, nu zit ze achter de bomen. Hé hey, Annabel! Kom eens aan de bel Hé, hey, Black Jack! Hé hey, Annabel, kom maar! Ja, Roosje staat er ook. Ja, die gaat altijd daar staan. Oh, toch een Oh ja, ja. Hé! Hey. Het is wel nat, nat gras. En Roosje durft niet te komen. Of nee, die wil niet komen. Nee. Hoi. Hoi. Hoi. Hey, jammer. Hey. Luister willen, hè, naar je. Ja, zeker. Ja. Hij, hij kwam uh, vol in gelop. Ja, maar ze is er nog steeds niet. Nee, <laughs> ze ging nog niet. Meer. Ze ging naar boven. Ja, ze gaat al, maar... meestal boven langs, ja. ja. <laughs> hey, ben jij? waar kom jij nou? Ja, maar we hebben niks. Nee, maar niks. Oh, deze kan je een plekje geven. Ja. En ja, dat is ook zo'n Ja, kan je nou Kom met joyce Kom met joyce oh, oh ja, maar jij hebt wat? dat? Ja, dat. Hé, <laughs> hey, Roosje, oh Roosje, komt ook naar beneden? Ben-Joyce. <laughs> oh, ja, Roosje. Joyce is bang voor Roosje. Zie je? Ze, ze wijkt af. Ze vindt de roosje ja, ik een roosje beetje. Een klein klein Roosje, wortel geven. Ja. Zal ik deze geven? Oh, ja. Hé, hey, Roosje. Oh, Roosje. En Joyce is uh, naar de stal gegaan. Ik denk dat het toch wel hooi in zit. Hé, hey, Joyce, kom maar, Joyce! Kijk eens, Blackjack. Oh, Blackjack. Kom maar, Joyce! Ik denk dat ze in de, in de stal staat. Ja. Hé, hey, Blackjack, kijk eens Blackjack! Hé, hey, Annabel. de bel? Kijk eens aan oh, de bel! Oh, Blackjack! De twee, twee zwarten staan bij elkaar. En een rode staat boven en de andere staat hier. Hé, hey, Roosje, hé, hey, Roosje! Ze zijn aan het protesteren. Pot Oh dat komt uh, zo ja. Of niet? Ja. Ja. Oh, Apollo zit in de wei natuurlijk. Ja, dat was het. Alleen Joyce is er niet.